22 kilometer hier vandaan. Uh, Wij hebben het technasium, daarom ga ik hier naar deze school. Dat, uh, je krijgt steeds vier keer per jaar een probleem. En dan moet je dan op gaan lossen. En dan moet je voor onderzoek houden en dan ga je dat uitwerken. De bedoeling zou zijn gewoon even job job op al het huiswerk doen en dan tijd voor jezelf. Maar ik, ik meng het heel erg. Ik, dan ben ik de hele dag met huiswerk, huiswerk bezig, maar ook met andere dingen. Op internet, WhatsApp, Twitter en dat soort dingen. En ik, ik ben zeg maar een beetje van het website programmeren. Daar ben ik nu heel erg mee bezig. Dat is gewoon heel veel klooien. En dan leer je vanzelf dingen. Een elastieke bal. Die heb ik zelf gemaakt. Daar ben ik aardig lang mee bezig geweest. Als ik vrije tijd heb ga ik basketballen. Dat vind ik ook leuk. Family Force 5 vind ik wel leuk. beetje harde muziek. Maar dat is ook christelijk. Norma Jean, dat is ook een uh, metalband die hebben we vooral geschreeuwen. Dat is ook christelijk. De meeste kinderen zijn ook, denk ik, christelijk. Dus dat is ook wel fijn. Dat vind ik erg fijn. Ik blijf me elke tijd fascineren over bijvoorbeeld als je een computer ziet of zo, van hoe kan dit zijn gemaakt uit al die ja, dingen wat nooit zo is geweest en zo. Elektriciteit en dingen. Het is altijd zo apart. Als je daar lang over nadenkt, dan zit je echt klem in je hoofd van hoe kan dat? Dat kan gewoon niet. Uh, ik drum nog in mijn vrije tijd. Ja, ik heb nog drumles bedoel ik. En ik maak ook nog een radioprogramma voor de lokale omroep. <lacht> Dus we hebben een heel assortiment aan bezems en tangen en uh, blikken. Om uh, schoon te maken als je een hebt of schoon school. Dan moet je verplicht onder de pauze de, de hele aula even maken. Samen met andere klasgenoten. Van het doen van de sportief kant. Van deze school heb je een sport High School afdeling. En dat weten alle leraren. Dus die vinden het nooit zo erg als ik vijf minuten later les in kom. Kapster. Ik wil graag kapster worden. Maar ik zit praktijkonderwijs, dus het is wel erg moeilijk. Net had ik veilig op stage. En dat houdt in dat je moet leren: werkling aan moet. En wat moet je doen als je niest? En dat soort dingen. Ik denk er zo maar iets van fuck zijn of zo. Als je het zeg maar, niet kan halen met wat je wil bereiken, kan je zeg maar ook voor dat soort dingen kiezen. KDO MAVO, de, die niveau doe ik: Kader, leerweg of zo. Bij mij op school moet ik naar de radio luister. Beschrijf de stemmen van een paar perso volgende personen: de toonhoogte, dus hoog of laag. En de volume van de stem, dus hard of zacht of in het leger, of uh, uh, computersystemenbouwer, net als mijn vader worden. Uh, die werkte ook bij onderzeers, in zijn eentje tegen computers. Dat is best lastig. Dit is mijn uh, favoriete plek, want ik hou van sporten. En uh, ja, gym is ook mijn lievelingsvak en je bent gewoon sportief bezig. En alles wat je hier doet, ja, ja. vindt gewoon leuk. Nou, dit is uh, een plek waar ik vaak rood. Hier houden we pauze, zeg maar. Ja, dit vind ik de fijne plek. Dat je hier gewoon met je vrienden even kan praten, kletsen. En op uh, je mobiel, gewoon lekker kloten. En ja. Yeah b b b b Je werkt met hoge drukken en het is gevaarlijk, het is niet zomaar wat dat koude meel, het is giftig. Ja, dat vind ik al wel, uh, ja, uitdagend ook wel uitdagend een beetje, weet je wel? Dat vind ik wel fascinerend, dat alles gewoon logisch is. Dat gebeurt daar, dat gebeurt daar en dan is het, uh, eh, het, is, het is een logisch, uh, logisch systeem. circulair, circulerend iets en het komt steeds weer terug en uiteindelijk creëer je gewoon kou. Ik zit meer aan, uh, aan de -kant. in een haakslag. Ik zit meer in de, in de persen en uh, en combines. Ik ben hier, dus ik, moet, uh, ik, ga nou, ik ben nou hier één week en dan ga ik weer vijf weken uh, werk en dan ben ik hier weer een week. Ik weer een week school en dan weer vijf weken werk en dan weer een week school. In ochtends ontbijten we hier in het hotel en dan uh, smiddags ontbijten we en s'avonds krijgen we afdelingen. En dan tot 9 uur school en daarna zijn we vrij. Dat het boekje leren is leuk, maar in ons vak moet je het gewoon doen en veel uit de praktijk doen. Koudertechniek is een heel onbekend vak. En via mijn buurman, die zat in de koudertechniek en ik was toen werkloos kwam uit de binnenvaart. En die zei van, wil je bij ons werken? En zodoende ben ik de koudertechniek ingeroemd. bijna iedereen van app. dan kun je met elkaar een groep aanmaken. De lessen zijn ook niet altijd even. kun je met elkaar appen, gewoon even. Dus een beetje druk te zwitseren. Samen met al je medestudenten. Samen medestudenten. En gewoon even rustig op gang komen. Even het creatieve brein laten werken. Oké. Okay. Op pad. Je krijgt hier ook een soort van een beetje een levenservaring ofzo. Je ontmoet heel veel mensen, je bent constant bezig met... Uh, je leert onder druk werken. Maar doordat je zoveel gesprekken hebt met mensen die eigenlijk niks met journalistiek te maken hebben. Want ja, als je iemand interviewt uh, over een bepaald onderwerp... Dat is in 9 van de 10 keer is het gewoon een bijzonder verhaal. Maar daar leer je ook weer ontzettend veel van. Het is wel lekker om thuis te wonen. Geen zorgen voor, uh, voor het eten. En, uh... En de was doen, dat, dat laat ik allemaal over aan mijn moeder en mijn vader. Nou, het begint eigenlijk gewoon thuis uh, in Hilversum waar ik woon. Dus uh, meestal uh, gaat mijn wekker uh, kwart voor zeven. En dan ga ik altijd op de fiets uh, uh, eerst naar het station. Op Utrecht Centraal uh, ga ik door naar, uh, naar Ede. Ja, de eerste les begint dan ongeveer uh, ja, meestal kwart voor negen. Ik ben, zit wel vaak tot, uh, tot heel laat op school. En vooral als je bepaalde deadlines hebt en je moet monteren, dan kan je wel tot half tien, kwart voor tien op school zitten. Ja, en natuurlijk heb je wel eens dat je denkt, hè, volgens mij een stomme school en een stom Ede. En ik wil grachten en leuke oude pandjes. Maar ja, weet je, dat is ook niet alles. Want het voordeel van Ede, vind ik heel erg, ik ga ik gisteravond boodschappen doen bij de Jumbo. En dan kom je echt... Ach, veel mensen tegen ons zijn die dan ook boodschappen gaan doen en dat is zo leuk want dan ontmoet je zoveel mensen in de, in de supermarkt die je dan kent hé hey, wat ga jij eten weet je, dat is, echt, dat is net even dat en dat heb je in een grote stad gewoon niet zoveel in ja, We zijn hier op het dakterras van, van het CAE en nou ja, als het zonnetje schijnt zoals vandaag dan vind ik het wel heel erg lekker om ja, om uh, hier te zijn. We zijn hier in de montageruimte van de uh, En we hebben hier allemaal uh, edit sets staan. En uh, nou ja, hier, uh, dit is de place to be waar alles gebeurt. Alles gebeurt, alles gebeurt. <lacht> We zijn nu in het atrium op de Christelijke Hogeschool en dat is eigenlijk een soort van het middelpunt van de hele CEE. Want in deze school um, is heel veel technisch, maar dit is de zeg maar soort van de centrale ruimte waar alles in gebeurt, waar je iedereen kan ontmoeten, waar iedereen lekker koffie zit te drinken. lekker Thank you. De tag is gewoon echt mijn naam, maar dan ja iets anders. Ik teken meestal crafty. Um, waar ik mee verder wil gaan is gewoon koken, gewoon het uh, richten van koken. Die zou ik uh, later een eigen bedrijf willen in de horeca. Uh, ja, zo'n theehuis of zo, denk ik echt zo schattig. Bijvoorbeeld bij bloemen je potje en je ding vergeet. Potje en je bloem moet je binnen een uur zes kantjes geven. Zo? Ja. Maar dan vergeet je het ook nooit meer. Ja, dan moet je toestemming van je ouders hebben. En als je dan gaat roken, moet je deze om je nek doen en dan kunnen we de leraar aangezien dat je toestemming hebt. Als praktijkvak vind ik bloem schrikken en voelt wel ik een keer we waterpest, dus een blaadje hadden ik op een microscoop gevecht. En dan heb ik 400 keer nog wat vergroot. En dan moest je dat gaan naten. Ik had hier eigenlijk echt meteen van: wow, leuk, niet helemaal, niet, helemaal niet mega groot of dus zo. Na deze school ga ik naar Barneveld, Groeners Barneveld. En dan ga ik daar mijn, de paardhouderij doen. Want ik wil graag later uh, lesgeven, zeg maar, aan kinderen of eigen paard of weet even wat, zoiets. En ja, dat wil ik eigenlijk heel erg graag doen. Ik vind zoveel ook leuk en ik kan het ook wel, dus daarom vind ik het ook zo moeilijk. Ik vond het ook echt heel erg moeilijk om te kiezen, want ja, ik vind het gewoon tekenen en schilderen leuk. Ja, misschien ben ik later wel een... Dan zit ik op een paars en dan ben ik aan het schilderen en ik zing.